Hallo Ruud. Hallo. Wil je jezelf even voorstellen? Ik ben Ruth Plom. Uh, ik werk sinds 1998 uh, voor LOC. En heb daar diverse uh, functies gehad. Cursusadministratie en directiesecretarissen. En vanaf vandaag zelfs ben ik uh, vraagbaar medewerker. En kan je daar wat meer over vertellen? Wat doe je dan zoals als vraagbare medewerker? Um, de inkomende telefoon uh, pak ik op en ik luister wat uh, de klant uh, uh, wil, wat hij vraagt en probeer daar een antwoord op te geven. Ge uh, kan ik dat zelf niet, dan uh, ga ik uitzoeken wie dat wel kan en uh, met het verzoek om dan zo snel mogelijk ook contact op te nemen, zodat de klant snel antwoord heeft en daarbij hou ik ook de e-mail van de vraagbaak bij, zodat mensen als ze het per mail willen weten mm -hmm. uh, wat voor vraag dan ook ik dat ook een beeld heb en ook kan doorsturen naar degene die dat uh, kan beantwoorden. Mooi. Mm -hmm. En uh, zijn er nog andere dingen die je voor LOC doet? Ja, het agenda beheer van de coördinatoren. Mm -hmm. uh, Um, overleggen over de agenda ook met de ondernemers die uh, sinds februari uh, voor LOC werken. En uh, wat moet ik er dan zo al bij voorstellen? Um, afspraken maken met uh, raden, um, afspraken maken met uh, collega-instanties uh, mm -hmm. uh, en. Ja, contacten leggen, ook via mail of telefoon, ja. En uh, in dat alles, wat vind jij leuk aan het werken bij LRC en het werk dat je doet? Uh, met name dat je, uh, dat ik soms nooit weet wat ik de dag ga doen. <laughs> uh, het is heel veel, uh, er zit heel veel variëteit in, heel veel verschillende dingen. Uh, en het het prettige is dat ik, als ik s'avonds of middags naar huis ga, dan heb ik zoiets van, yes, ik heb een boel mensen, um, of mail weggewerkt, een boel mensen geholpen. Um, dat geeft een goed gevoel. Mm -hmm. En wat ik ook erg belangrijk vind, uh, is dat ik rekening hou met hoe dingen bij mensen overkomen. Dat je rekening houdt met de klant, wie dan ook, want het kan niet zo goed de coördinator of de ondernemer zijn. Kan je daar nou een voorbeeld van geven, van dat rekening houden met het? Nou, het, het is soms heel simpel. Als een, een afspraak voor uh, bijvoorbeeld Martijn gemaakt wordt, dat je rekening houdt van de reis die iemand heeft, naar een overleg of client toe. Um, en uh, ja, voor een klant ook, van um, dat je rekening houdt met plannen van bijeenkomsten, van is dat inderdaad wel goed te bereiken? Uh, voor een ieder en dat mensen ook weten waar ze naartoe moeten. Ja. Helder. Dank je. En is er in dat, uh, je werkt dus echt al uh, een heel aantal jaren voor LOC, bij LOC, met LOC. Uh, ja. Zegt dat ook iets over je uh, affiniteit met LOC als organisatie? Uh, ja, want ik denk dat je. Uh, ik word niet gelukkig van als ik bijvoorbeeld bij een zorgverzekeraar zou werken. Uh, ik, heb een, ik voel me prettig bij uh, LOC omdat ik ook de dingen kan doen die ik leuk vind om te doen. En ik kan ook aangeven uh, dat ik bepaalde dingen niet leuk vind en daar wordt rekening mee gehouden. Dat is uh, heel fijn. Mm. Uh, ja, dat je je talenten ook... Uh, daarin kan gebruiken, ja. Geweldig, dankjewel. Ja. Is er nog iets anders dat je toe zou willen voegen? Nee, ik doe het niet Nee. Nou, dan wil ik je hartelijk danken. Graag gedaan. Mm -hmm.